Oh, ik A. Oh, oh, oh, oh. we een Er Jongens, spannen weg! Ik vind het wel spannend hoor. Hier ginds komt de stoomboot. We Drie. moesten niet optellen, maar af. die komt erop. Ik een niet en dan heb een boekje en dan je een weet je wat en dan 6 7 8, 8 9 10, 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Wij van met met alle kinderen hier in deze straat hier in de Haag respecteren wil ik u van harte welkom heten bij ons hier in deze mooie stad. Beetje en hebben zich honderden honderd kinderen verzameld ja, En het waren er waren verschrikkelijk zenuwachtig. Om eerst in het snel, iemand zal ja. voorbij Daarna dacht ik tegen het gaan, iemand het En in de nee. goed leek het dat de gewoon niet kon aannemen. Maar ik ben wel. Ja, ja. En ik ben ook weinig verwezen dan ik er bent, Want er zijn zoveel lieve kinderen. En overal waar ik kijk zie ik kinderen samen en papas en mama's en oma's, oma's en oma's. En ik vind het alleen maar heel erg fijn. Sinterklaas. Sinterklaas. Sinterklaas, we zien allemaal nieuwe huis hier, hè? met allemaal kinderen, moeders en papa's en allemaal. Maar ik zie geen schoorsteen op deze nieuwe huizen, hoe gaat u dat dan doen? Ja, dat mag ik niet vertellen, maar die kinderen krijgen best wel wat in de schoenen. Dat, dat heeft Sinterklaas allemaal geregeld, alle kinderen krijgen in Sinterklaas. Father is <laughs> good. Father is good. Father is good. Father is good. Father is good. Father